Hallo iedereen, en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. En ik heb vandaag een mega, mega, um, grote handel unboxing. Dus zijn ben jullie benieuwd wat ik allemaal besteld heb? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we maar heel snel beginnen. Oké, okay, ik zal even laten zien hoe het er allemaal uitziet. Oké, okay, dus echt, ik weet niet hoeveel. En de kogenschappen heb ik alvast in dit bakje gedaan. Het zijn ongeveer, ongeveer 300 kogenschappen. En dat is... Keiveel, maar we zullen verder gaan met de unboxing. Um, allereerst heb ik 200 volgens mij van deze Kralen. Ik vind die keihard schattig voor... Um, hoe noem ik? Hoe noem het? Uh, zo super schattig voor uh, gijzaam Dan heb ik heel rol elastiek draad. Alleen bij dit roze is het een beetje verkleurd. Er heeft misschien iets van zwart engd of zo gezeten. Maar ik vind het wel kei schattig en mooi. Dan heb ik hier... <coughs> Drie rollen elastiek. Die heb ik allemaal doorverkopen, Want ik gebruik dat zelf niet. Nog meer um, elastiek. Dan heb ik hier heel veel brullenkoortjes. En verschillende kleurtjes. En ja, jullie kunnen binnenkort bestellen op mijn website. Daar komt hier een beeld. Dan heb ik hier deze hele kleurtjes: sunny eentjes. Heel veel hartskralen. En het zwart. En dan ook superveel in het geel. Dan heb ik ook heel wat in het rood. Kneepkralen. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar het zijn er wel heel veel. Hartkralen en sterkralen. Een mix. Kijk, schattig. Um, vierkante hartstikke kraal. Eigenlijk had ik ook nog gewoon normaal nodig. Maar die vond ik even niet. Of ja, die waren een beetje duur. Dus toen had ik die genomen. Zulke hartjes. Ik weet nog niet voor wat ik het dan mag ga gebruiken. Maar dat zie ik binnenkort wel. Hartstikke polymeerkralen. Mega veel parels. Allemaal sleuteltjes. Echt gigantisch veel. en dit waterparels? Streng. Ketelstiften en niet stiften. Nog meer parels. Maar dit zijn er echt. Ik weet niet hoeveel. En ik weet ook opnieuw van millimeter. Dit is dus. Ik moet eens kijken kralen, Die kent iedereen waarschijnlijk wel. Zulkarskralen. Polymeerkralen. Ik vind het echt heel schattig. Maar ik hoor dat die parels er niet te groot voor zijn. Wat ik zo polymeer eh, wat ik polymeer? Met zo van die kettentjes maken? Maar ik moet eens kijken. Zulke polymeerkralen zijn er echt heel veel. Dus ja, die fruitpolymeerkralen. Nog meer kneepkralen. en een paar oorbelhaakjes. en als laatste deze hele leuke, ja, Dus eigenlijk is dat alles wat ik gesteld heb. Het is echt mega veel en mega leuk. Dus ja... Dat was het de video voor vandaag. Het was niet een mega lange video. Maar ik hoop dat jullie het wel een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En volg ook mijn TikTok account. Want daar kunnen allemaal meer TikToks op gaan komen. Dus doe dat zeker. En tot de volgende keer. Doei!